Hoi lieve mensen, we hebben nog wat hulp nodig met de ondersteuningsverklaringen. En je zou ons echt waanzinnig helpen als je naar wwwppnlnl H4 gaat en daar even een handtekeningetje zet. Uh, als we verkozen willen worden, dan moeten we in de kieskringen verkiesbaar zijn. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is door genoeg ondersteuningsverklaringen te krijgen. Dus ga naar wwwppnlnl H4. Je zou ons echt waanzinnig helpen. Dankjewel. Doei!